Het breedste opengaan van de hele dag. Het regent pijpenstelen stelen en het publiek gaat helemaal uit hun dak. Ja, Ridder of Miss spelen nu. Hè. En die woeps en gaat niet in de remmen. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Jonge, jonge. Wat een deze is voorzichtiger. Was met dat zeg. Ja, dat is een halve garen. Was dus met dat. Oeh.